Ladies and gentlemen, 8 seconds left, dude. Here we go, dude. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Alright, no actual volcano event. We are 72 hours in, man. It looks like the volcano event did not occur quite yet, dude. Over dit stukje, later in de video. Maar eerst, ik rift. Ja boys, we zijn terug met een nieuwe video. Als eerste wil ik jullie bedanken voor alle support op de laatste twee video's. Jullie vinden de edits fucking vet en dat geeft mij heel veel uh, motivatie om de edits te maken, want er zit best wel wat tijd in. Maar, hoe dan ook, we gaan beginnen met de video. Dus, zoals jullie weten, komt iCraft terug en onze community, oftewel mijn community, de IVG-community, is er fucking hyped voor. We gaan hebben echt zin om de server te knallen. En deze keer ook goed te doen. Daarom hebben we ook een fucking grappige base gebouwd. Dat hebben jullie ook gezien in de... 2mil uh, denk ik. Het is een McDonald's dat we gaan bouwen. Hij is nog niet helemaal af, ze zijn ze nu een beetje aan het afmaken. Maar zo komt hij er ongeveer uit te zien. Hij is gebouwd door deze twee legends die ik nu ook in beeld laat zien. Fucking Olaf, mijn streamer, en Riek, een van zijn goede vrienden. Die hebben dus de base gebouwd en ik vind hem fucking grappig. Ik wil echt heel veel zien om erin te spelen en hem ook te bouwen. We zoeken dus nog twee PvP'ers of no-livers. Wil jij dat nu zijn? Dat is heel makkelijk. Laat dan gewoon even een like achter. Laat even een leuke reactie achter met je Minecraft naam en wat je kan. En join ook zeker even de Discord, zodat ik je de rank kan geven als je wint. Ja boys, dit was het e-craft stukje. Hopelijk heb je ervan genoten. Als je alleen kwam voor de e-craft shit, dan kan je nu weggelikken. Nu even voor de mensen die graag van memes houden of van uh, actuele shit dat op YouTube gebeurt. Jongens, enjoy. Er is dus een YouTuber Laserbeam, ik kijk vaak zijn video's, en deze video, wat hierin gebeurt, was waar ik en Olaf al een tijdje over gaan praten van what the fuck gebeurt hier op YouTube. Jongens, ik laat jullie even een stukje zien. Gentlemen, 8 seconds left, dude. Here we go, dude. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Alright, no actual volcano event. We are 72 hours in, man, and it looks like the volcano event did not occur quite yet, dude. En vanaf het moment dat je denkt van, oké okay, ja, dat is echt het toppunt van klik dat is echt het toppunt van je kijkers voor Kijk wat deze guy doet. Hij is niet eens aanwezig terwijl het zogenaamde event begint. Oh my god guys, look at that, the counter is going down, the event's about to happen, volcano any second! Son of a bitch is not even at his chair. Niet alleen het buitenland doet dat. Ook gewoon de grootste Nederlandse YouTuber die wel Engels praat doet dit. En dit is echt heel cringe. Then there's... Squabblecop. <laughs> All my experiences with him. Great guy. But like, what's what's this, bro? Quebblecop, Cop, 9 million subs. What are you doing, bro? What the, what the fuck are you doing? Knows exactly what he's doing. And did it, and did it anyway. Now, my boy Queb didn't just, didn't, didn't just live stream this, right? It gets so much worse. Because <laughs> if you're live streaming, you can make the defense. I thought it was happening. I thought it was happening right now. Not, not, not only did he live stream it. He uploaded the stream video while still having the title. Fortnite Cube Volcano Event Happening Right Now. Yeah, I'm clicking through. This whole thing. Yeah, mate, Queb, uh, not seeing it, mate. How are you gonna make your title right now when it doesn't even happen in your stream? This is another level. I mean, het grappige vind ik wel aan deze video's is dat zowel weet ik. Kijk naar Backup of zoiets. Die guy, I mean, kijk zijn social media stats. Vandaag min duizend subs. Ik heb ook op zijn video verwijderd. Dus zo'n video als dit hebben we wel zien. Jongens, ik hoop in ieder geval dat jullie deze video vet vonden. Het is een wat kortere video dan de vorige, maar daarvoor kunnen jullie stemmen. Jee! Jullie kunnen stemmen op. Jullie kunnen stemmen op. Langere video's, maar minder uploads. Of minder langere video's, maar meer uploads. Nou, kunnen jullie het hebben, jongens. Doe zeker even op dat i'tje tje rechtsboven. Laat zeker even die like achter, hopen kunnen gaan van die 30 likes. Support is amazing. Check zeker de andere video's waar ik veel tijd in steek. En, jongens, tot de volgende keer. Doei!